Meenal, zou je iets uh, verder willen introduceren? Uh, ja, mijn naam is uh, Menal Amat. Ik werk als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Uh, ik heb zelf een achtergrond in culturele antropologie. En uh, in de afgelopen jaren uh, heb ik dus een promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit voor Humanistiek. Dankjewel. En kun je iets vertellen over de focus van het onderzoek en de noodzaak hiervan? Mm. Um, ja, in de afgelopen jaren, zoals ik al zei, heb ik uh, onderzocht hoe mantelzorgers uh, met een migratieachtergrond de zorg ervaren voor een familielid met dementie. Uh, en ik heb daarbij met name gekeken naar uh, hoe de zorg gedeeld wordt binnen families en uh, hoe de zorg gedeeld wordt tussen families en formele zorg. Uh, daar was nog niet zoveel over bekend, uh, want mantelzorgers met een migratieachtergrond worden heel weinig en uh, te weinig meegenomen in uh, dit soort onderzoek. Um, en ja, de de, de vergrijzing en uh, toenemende diversiteit in westerse samenlevingen maakte de urgentie van dit onderzoek dus groot. Um, ik heb daarom een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, uh, vooral onder mantelzorgers en voor een kleiner deel onder zorg- en hulpverleners. En um, wat was er uh, al wel bekend over de zorg van, bij mensen met een uh, migratieachtergrond, en wat voegt jouw onderzoek daaraan toe? Wat al wel bekend was, uit voorgaande onderzoeken, is dat mantelzorgers met een migratieachtergrond minder gebruik maken van formele zorg. Dat kan te maken hebben met taalbarrières, discriminatie of bijvoorbeeld een gebrek aan kennis over dementie. In die voorgaande onderzoeken suggereren dan ook dat deze mantelzorgers vaak intensieve, intensievere zorg geven en daardoor vaker overbelast zijn. Um, maar waar nog niet zoveel onderzoek naar gedaan was, is uh, uh, hoe mantelzorgers uh, met een migratieachtergrond het delen van de zorg ervaren. En hoe die ervaringen gevormd worden door hun sociale omgeving um, en uh, door hun uh, contacten met formele zorg. Um, zoals Savitri en Evelien in de video al vertelden, uh, het geven van zorg is een uh, complexe ervaring, vaak een emotionele en morele ervaring. Uh, die beïnvloed wordt door verschillende uh, factoren. Um, en binnen dit onderzoek heb ik dus geprobeerd om daar inzicht in te geven. Ja, en in je onderzoek ga je dus ook in op die emotionele ervaring van het geven van zorg. Um, wat, wat zegt je onderzoek over het ervaren gevoelswereld van deze mantelzorgers? Uh, de bevindingen laten zien dat uh, het geven van zorg gedaan wordt... vanuit uh, twee sociale opvattingen, of, of morele kaders kun je zeggen. Mm -hmm. Die stellen dat je voor een oude familielid hoort te zorgen. Uh, en het ene more morele kader uh, stelt dat je uh, zorg geeft aan een oude familielid... Uh, uit liefde voor je ouders bijvoorbeeld, omdat ze bijvoorbeeld uh, ook voor jou hebben gezorgd als kind. En het andere morele kader stelt dat je zorg geeft... Uh, vanuit een uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ook als je geen uh, fijne relatie hebt gehad met je ouders. Um, uh, deze, deze opvattingen of morele kaders zijn al aanwezig in een uh, samenleving. Maar vaak geeft uh, slechts één vrouw in een gezin of in, in een familie je gehoor aan. Dat is vaak een dochter of een schoondochter. Mm -hmm. uh, en met die morele kaders in gedachten uh, neemt zij dus de meeste of alle zorg op zich. En uh, doordat ze aan die morele kaders kan voldoen, geeft dat uh, een gevoel van trots en kracht ook uh, dat ze de zorg kan geven. Um, en uh, ja, dat, dat zorgt er ook voor dat, dat ze de zorg kan blijven geven. Ja. Dus het gehoor kunnen geven aan het morele kader van liefde voor je ouders en het morele kader van verantwoordelijkheidsgevoel geeft dus een gevoel van trots en kracht. En wat betekent dit voor het delen van de zorg? Um, het betekent dat uh, ja, met die morele kaders in gedachten uh, de zorg of de mantelzorgrol uh, langzaamaan een belangrijk deel van de identiteit van de mantelzorger wordt. Mm -hmm. um, dat, dat is zeker het geval wanneer, uh, uh, wanneer, er, uh, wanneer de zorg niet gedeeld wordt binnen de familie. Um, en uh, uh, de, de om daarmee om te gaan, dus uh, met een gebrek aan. Uh, uh, dat ja, de dat dat zorg niet gedeeld wordt in een familie. Uh, wordt de mantelzorgerrol afgezet tegen familieleden die geen zorg geven. Mm -hmm. Een mantelzorger kan dan denken van ja, ik ben in ieder geval wel een betere dochter of een betere gelovige uh, dan familieleden die geen zorg geven. En uh, dat is eigenlijk een manier van omgaan met uh, gevoelens van overbelasting en, maar vooral ook uh, met gevoelens van teleurstelling in familieleden die geen zorg geven. Um, het onderzoek laat daarmee dus ook zien dat, uh, dat, het, dat het geven van zorg een, een hele emotionele en morele ervaring is. En om de ervaringen en behoeften van mantelzorgers te begrijpen, heb je ook gebruik gemaakt van intersectionaliteit. Ja. Wat zijn hierbij de belangrijkste bevindingen? Uh, wat vooral naar voren komt is dat uh, uh, iemands migratiegeschiedenis, dus hoe iemand ge gemigreerd is... Uh, en, en de sociale klasse waarin iemand uh, is opgegroeid van grote uh, invloed zijn op uh, het verkrijgen van vaardigheden die uh, van belang zijn bij het organiseren en het delen van de zorg. Mm -hmm. um, maar wat dit in de praktijk betekent, verschilt per mantelzorger. Uh, omdat andere sociale factoren of andere uh, aspecten van iemands identiteit en uh, iemands uh, levensgeschiedenis ook beïnvloeden hoe, hoe de zorg ervaren wordt, hoe de zorg gedeeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan um, bijvoorbeeld iemands, posities, uh, iemands positie in, in de familie, uh, uh, of er een sociaal netwerk is of niet uh, en bijvoorbeeld wat voor rol religie speelt in iemands leven. Ja, dus Je zegt, zegt dus eigenlijk dat iedere mantelzorger andere levenservaringen heeft en daardoor dus ook andere behoeftes heeft bij het delen van zorg, klopt ja. dat? Ja, ja, dat klopt. Um, het onderzoek laat daarmee dus ook zien dat we ons niet moeten blind staren op, op de cultuur en etniciteit van mantelzorgers. Maar in plaats daarvan iedere mantelzorger te zien als een uniek individu met die, uh, verschillende ervaringen heeft en uh, uh, ja, waarvan de achtergrond eigenlijk heel complex is. Uh, en die beïnvloeden de manier waarop. Uh, ja, waarop iemand de zorg ervaart en, en de behoefte die iemand nodig is. Dus het is heel belangrijk om uh, te kijken naar de persoon die tegen je over, uh, te, die tegen je over zit uh, als professional. Uh, in plaats van labels te plakken op mantelzorger, mantelzorgers door ze te zien als onderdeel van een uh, culturele groep. Ja, en je hebt ook uh, met zorg- en hulpverleners gesproken. Uh, wat kwam hieruit naar voren? Um, wat vooral naar voren kwam is dat uh, zorg- en hulpverleners... Uh, uh, in het contact met mantelzorgers en families. Uh, het uh, vooral belangrijk vinden dat er een gevoel van nabijheid is, want dat is nodig om, om de zorg te kunnen delen. Uh, en daarvoor um, is het heel belangrijk dat er ook een gevoel van begrip en vertrouwen is tussen mantelzorger en uh, professional. Uh, maar bij, mantel, bij uh, mantelzorgers met een migratieachtergrond, in, in hun contacten daarmee, uh, wordt dit gevoel van nabijheid vaak verhinderd. Ook mantelzorgers ervaren vaak een gevoel van afstand... Uh, uh, waardoor ja, nabijheid en vertrouwen eigenlijk niet, uh, niet mogelijk is. En uh, dat leidt er dus vaak toe dat uh, professionals deze mantelzorgers niet, niet verder kunnen helpen... en dat ze dus vast uh, raken in hun, uh, in hun, in hun werk. Um, daarnaast kwam naar voren dat uh, professionals in hun werk heel erg uitgaan van een vragensturen benadering. Uh, Evelien vertelde het ook al eventjes. Uh, en in deze benadering um, wordt de regie heel erg bij de mantelzorger gelegd. Dus het is aan de mantelzorger om de hulpvraag te formuleren. Um, maar uh, ja, dat, dat is vaak, vaak werkt dat gewoon niet zo. En, um, ik ik uh, weet nog uh, dat een, een paar professionals me ook vertelden dat uh, wanneer een mantelzorger uh, de hulpvraag niet formuleert of aangeeft uh, geen hulp nodig te hebben, dat, ze dat, dan ook, uh, dat de professional het dan ook moeilijker vindt om een mailtje te sturen of om even te bellen om te zien hoe het gaat. Um, uh, want ja, dat, dat, dan zou je misschien als professional opdringerig overkomen, want het past niet binnen een vraagstuurde aanpak. Um, maar ja uh, deze aanpak werkt vaak niet wanneer er geen vertrouwen is want uh, iemand zou de hulpvraag gewoon minder snel formuleren wanneer er geen ge uh, gevoel van vertrouwen is en nabijheid um, daarnaast werkt deze aanpak ook niet wanneer um, uh, wanneer een mantelzorger bijvoorbeeld uh, geen kennis heeft van dementie dus gewoon gewoon niet weet wat dementie is en ook niet op de hoogte is van wat, wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn um, in de, breakout sessies zal ik daar wat verder op ingaan, uh, maar wat vooral naar voren komt uh, uit het onderzoek is dat uh, deze aanpak er echt vaak toe leidt dat uh, professionals vast komen te zitten in hun werk en waardoor uh, vervolgens mantelzorgers ook niet uh, uh, ondersteund worden in het delen van de zorg. Ja, dus je gaat in op, dat, op die nabijheid en vraaggerichte aanpak uh, en als dat niet wordt bereikt, wat gebeurt er dan? Ja, uh, yeah, wanneer dat gebeurt, uh, zag ik dat uh, het, het vaak uh, gerelateerd wordt aan culturele verschillen. Dus mm -hmm. uh, het contact lukt niet. En het eerste waar professionals vaak aan denken, niet altijd, maar vaak wel, dat, uh, dat, uh, dat het te maken heeft met culturele verschillen. Mm -hmm. um, uh, dat, dat gebeurt doordat uh, professionals het contact uh, met mantelzorgers met een migratieachtergrond vaak vergelijken met uh, mantelzorgers uit de meerderheidspopulatie, waarbij het uh, contact vaak wat wat makkelijker gaat. Um, maar op die manier worden deze mantelzorgers als de ander uh, gezien. Waarmee het heel moeilijk is uh, om contact uh, mee te maken omdat ze de cultuur niet zouden kennen. Dat, dat wordt dan, uh, zo, zo is die gedachtegang dan. Um, daarnaast wordt ook vaak aangenomen dat, uh, ja, ook wat Evelien al eigenlijk vertelde en Savitri, is dat um, uh, wanneer mantelzorgers niet om formele hulp vragen, ook al snel wordt aangenomen dat uh, dat, dat uh, ...niet gebeurt omdat mantelzorgers met een migratieachtergrond uh, nou, nou eenmaal liever zelf zorg geven of, uh, of nou eenmaal liever uh, binnen het eigen sociale netwerk uh, hun probleem oplossen of op zoek gaan naar ondersteuning. Um, behalve dat dat niet overeenkomt met uh, de ervaringen van de mantelzorgers die ik sprak, uh, leiden deze manieren van denken er vaak uh, toe dat um, professionals vastlopen in hun manier van werken. Um, en um, ze ervaren daardoor ook vaak een soort handelingsverlegenheid... waardoor ze ook ja, een beetje terughoudend zijn in het uh, doorvragen bijvoorbeeld. Um, en ja, daardoor komen veel vraagstukken niet op tafel... en, um, en wordt het delen van de zorg dus uh, verder belemmerd. Hmm. En een paar uh, professionals die, die ik sprak hadden wel... Uh, andere manieren gevonden om toch verbinding te maken met mantelzorgers. Um, en obstakels te overkomen. Maar de meeste professionals die ik sprak. hadden het toch vaak over dit soort obstakels. Uh, die ze tegenkwamen in hun contact. met mantelzorgers met een migratieachtergrond. Ja, en. Um, komen we al bij de laatste vraag: uh, hoe kunnen zorg- en hulpverleners. die nu ook meekijken. Uh, mantelzorgers met een migratieachtergrond ondersteunen? Um. Vaak, ja, vaak wordt gedacht dat, um, uh, vaak wordt gezocht eigenlijk naar concrete formules of concrete handvatten bij het delen van de zorg uh, met families en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Um, maar die zijn er niet en die kunnen er volgens mij ook niet zijn, want het gaat altijd om maatwerk. Um, van een aantal professionals hoorde ik bijvoorbeeld dat ze het uh, fijn zouden vinden als er, uh, als, als er een boek was met een overzicht van verschillende ...culturele gebruiken per, per culturele groep, zodat ze hun contacten met mantelzorgers... ...met een migratieachtergrond daar, daar vervolgens op kunnen afstemmen. Okay. Um, maar zoiets werkt niet. Uh, dat, dat zou gewoonweg niet werken, omdat uh, mensen veel meer zijn uh, dan de culturele groep waar ze toe behoren. Um, wat wel kan helpen is om uh, geen culturele labels op uh, mantelzorgers te plakken, maar om open en nieuwsgierig uh, het gesprek aan te gaan. En zoals ik al zei, het is altijd heel belangrijk om te kijken naar de mens die tegenover je zit en, en je af te vragen. Uh, hoe, hoe is iemand opgegroeid? Uh, hoe lang woont iemand in Nederland? Uh, zijn er so, sociale netwerken of niet? Um, uh, etcetera. Er zijn heel veel vragen die... Uh, belangrijk zijn om de achtergrond en de, uh, de geschiedenis, de levensgeschiedenis van, van de mantelzorger uh, uh, helder te kunnen krijgen. Die zijn, die spelen, dit soort aspecten spelen allemaal mee in uh, hoe de behoeften zijn. Um, um, en daar, daarin bedoel ik ook dus dat het belangrijk is om um, uh, contact, verbinding te maken met de leefwereld van mantelzorgers. Want zij zijn uh, een enorme bron aan kennis. En zij weten als geen ander hoe. Uh, de ouderen met dementie geleefd heeft en wat, uh, wat de behoeften zijn in, in, uh, uh, in, in de zorg. Uh, dus vooral uh, het gesprek aangaan met mantelzorgers. Um, wat daarna heel belangrijk is, um, is dat uh, professionals zich ook bewust zijn van hun eigen referentiekader. Uh, wanneer we het hebben over mantelzorgers met een migratieachtergrond gaat het vaak over, uh, over de cultuur van de ander. Uh, maar professionals uh, uh, hebben ook een cultuur natuurlijk. Uh, ze hebben ook hun professionele bagage en ze nemen ook zichzelf mee in het werk dat ze doen. Um, dus uh, ja, het is heel belangrijk dat ze daar bewust van zijn, want objectieve hulpverlening is er niet. We komen allemaal uh, ergens vandaan, we zijn allemaal met bepaalde normen en ervaringen opgegroeid. Uh, en die kleuren de manier waarop je, waarop je situaties, zorgsituaties in dit geval, ziet en, en benadert. Um, dus in het contact met mantelzorgers denk ik dat het heel belangrijk is dat professionals zich constant afvragen met welke bril kijk ik naar deze zorgsituatie of naar deze mantelzorger. Het is natuurlijk ook belangrijk dat professionals gesteund worden hierin door de organisaties waar ze werken. En dat zou kunnen door diversiteit en inclusie als aandachtspunt te nemen. Nou, Dank je wel voor dit gesprek. En uh, nou, we kijken heel erg uit naar jouw promotie, uh, half november... en uh, mocht je uh, daarbij willen zijn, uh, stuur dan ook een berichtje even naar VAROS... en dan linken we je door voor de online sessie.